Het gaat in deze procedure om zekerheidsstelling voor proceskosten. Een partij die geen woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland heeft, waarbij de Nederlandse rechter een vordering wil instellen, ...is verplicht om op vordering van de wederpartij zekerheid te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld. Op deze manier wordt de gedaagde partij beschermd. Krijgt hij gelijk en wordt zijn buitenlandse wederpartij in de proceskosten veroordeeld... ...dan hoeft de gedaagde partij niet in het buitenland zijn proceskosten te incasseren. Dat kan immers een ingewikkelde en soms zelfs onmogelijke exercitie zijn. Zekerheid kan op verschillende manieren worden gesteld. De aangeboden zekerheid moet in ieder geval zodanig zijn dat de vordering en eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat de gedaagde partij daarop zonder moeite verhaal zou kunnen nemen. Een bankgarantie is gebruikelijk, maar ook andere manieren van zekerheid stellen zijn mogelijk zoals bijvoorbeeld het storten van gelden op de derde gelderekening van een notaris. En dat laatste is in deze zaak aan de orde. Een Nederlandse BV heeft een hoger beroep gevraagd dat zijn buitenlandse wederpartij, dat is IJzer, zekerheid stelt voor de proceskosten. Het Hof heeft deze incidentele vordering toegewezen en bevolen dat zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een depostorting op de derde geldenrekening van een Nederlandse notaris. De buitenlandse partij heeft het geld tijdig gestort, maar volgens het Hof toch niet tijdig aan het bevel van het Hof voldaan, omdat er geen depotovereenkomst overeenkomst is opgesteld, waarin is bepaald wanneer de notaris dit bedrag moet uitbetalen. En ook ligt er geen volmacht. Het Hof heeft de buitenlandse partij daarom niet ontvankelijk verklaard in zijn hogere beroep. Tegen die beslissing komt de buitenlandse partij in cassatie op. En met succes. Volgens het Hof is een depotovereenkomst overeenkomst niet vereist. Ook zonder depotovereenkomst overeenkomst is de notaris in beginsel gehouden om het in depotgegeven gegeven bedrag desgevraagd uit te betalen, indien aan de voorwaarden voor uitbetaling is voldaan. Wordt de buitenlandse eiser in de proceskosten veroordeeld, dan is zijn wederpartij gerechtigd tot uitbetaling van het in depot gegeven bedrag tot het bedrag van deze proceskostenveroordeling, tenzij de proceskostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad is en tegen die uitspraak een rechtsmiddel is ingesteld. De buitenlandse eiser is op zijn beurt gerechtigd tot uitbetaling van het in depot gegeven bedrag indien het geding definitief tot een einde is gekomen zonder dat hij in de proceskosten van de desbetreffende instantie is veroordeeld. De Hoge Raad doet de zaak zelf af. Vaststaat dat de Buitenlandse Partij de depotstorting tijdig heeft gedaan. Volgens de Hoge Raad moet aangenomen worden dat de Nederlandse BV op het depot zonder moeite verhaal kan nemen. indien de Buitenlandse Partij in de proceskosten wordt veroordeeld. Anders dan het Hof heeft geoordeeld, heeft de Buitenlandse Partij dus voldaan aan het bevel tot zekerheidsstelling.